Fuck dubbel fris. Hij werkt niet. Het is niet zo'n goede muismat. Dat is wel erg, joh. Ik heb er ook nog fles vodka. Ik ga die niet gebruiken als muismat. we even kijken hoe dat werkt. Hij is wel dubbel. glas. Nee, dit is wel mater. Ik hoop dat dit goed gaat, en anders gaan we gewoon. Ik zag misschien wel een ventje op security. Het is stilbal. Oh, ging je favoriete deelbal. Ik wil je feedpicks. Ik heb er echt niet meer bij van Wil je, wil je nog meer? Ik wil er meer, ik, ik heb nooit genoeg. Oké, okay. ik geef je gewoon... Ik geef je... 45 feedpicks voor... 5 euro. Is het niet eigenlijk de bedoeling dat we onszelf nu mute of... Uh... Nee, dat wel, gewoon niet praten over het spelletje, en dan komt het wel een keertje. Houdt, gewoon het grillen. Tjoe! Mijn kleine is zoals wie is rood? Ja, ik, Eric, ik, hoop, ik hoop niet dat je op Sjoerdijk nee. gestemd hebt. Oh, Als er hebt nu nog twee woorden in hadden we al <laughs> verloren. We hebben <laughs> verloren. We hebben <laughs> verloren. We hebben verloren. Kut, man, man, man. Hey, hey, jullie, jullie best op een gesprek met dit chickie. Yo, lesbie Zij Zijn ook lesbies? Holy shit, We zijn echt... Dit is echt uh, best van die gewoon. Hi, Stimp. Hi, dim, heel goed. <lacht> ik ga een <lacht> Oké, okay, joh. Chicks fix met Erik, <lacht> tutorial. Vooral die snappen niet blur in de video. <lacht> nee, nee, nee, die doen, die doen. Ik ga nu ook <lacht> gewoon straks snappen en ik ga jullie gewoon verlaten. Oh! oh no. <laughs> concurrentie? Ik heb concurrentie gewonnen. <laughs> Friese jongen heeft. <laughs> Deze Friese man heeft concurrentie. Twee Friese jongens zijn van te van gewoon tegen elkaar. elkaar te is die chick nou geliefd? I, I, I, I, I don't have. Ik ga vragen om een insta. Hey, die andere guy duikt sneller dan ik. Waarom is die insta? Ik mag geen instaan zeggen. Man, man, man. Gaat nog iemand joinen? Oh, wacht, hier. Hij er ook nu even. Effe... Wat? Instagram, mag ook niet. Oh, um, zo. So... Eerlijk, dus betere speed. <laughs> oh, oh dat, dat mag ook niet? WTF, waarom mag je dat niet gaan? Maar we hebben ook echt geen vision, gewoon. Wat? Shit, shit. Deel maar Boys, wat vinden jullie van deze speed? Ah, dit is heel sterk. Doe dit. Als je, als je dit doet, dan vind ik echt een legend. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee. Kurt mag het. ook niet, what the fuck? Dit, dit wordt. <laughs> dit wordt een, <laughs> een speed je <spoortje> houden. <laughs> Kijk, yes, als jij nu imposter. Uh, sure. Als jij nu imposter bent, dan zie je zo op de video zo'n epische achtervolging. Ik geen speed. Oh. Increase speed please, oké okay, ik zal nee, eentje nee, nee, nee, hoger, nee, doe dit, eentje doe dit. hoger Nee, nee, langzamer, te veel voor mijn brein, ik kan mijn brein niet aan. Mooi. En Begin we zitten het. met Sonic, Begin. en we hebben deze speed, dit is wel ironisch gewoon, we zitten met Sonic en met deze speed <laughs> hey, yes. Sjoerd, als jij je poster bent, ga Sonic achtervolgen gewoon <laughs> nee. Maar het gaat er voor mij echt niet meer worden deze avond dat is dus, dat zeg <lacht> je Dit niet. is wel heel intens. <lacht> Dit is echt intens. Ja, dat wil <lacht> fast. <lacht> <lacht> als je nu ook ergens tegenaan. Hoe overpowered zijn de fans nu ook. Dat is echt niet normaal. Bro, we kunnen. Ik denk Deze dat we de optie niet kunnen. Als er niemand bij O2 staat, halen we het niet eens, denk ik. We redden het niet. <lacht> nee. Oké, okay, ik ga het redden, ik ga het redden. Ik ga één redden. Sonic is nee, ervoor, voor, nee, tonic nee. is fast as fuck. <laughs> 8, 7, 6. <laughs> We hebben al verloren. Yes! Oh. Easy Hahaha! De blauwe is dood. dood. De blauwe is dood. Hey, is oh, is dat echt, uur? Wat is dat nummer? Wat is dat nummer? is <laughs> dus dat een buitenlands nummer? Dat is een buitenlands nummer, ja. Bro, laten we het zo nou bellen. Ik, ik, ik sla hem zo, ik heb hem opgeslagen. Maar ze zijn, we zitten in een Amerikaanse server, jongen. Ik ga haar ik ga bellen, oké? Okay? Jullie gaan luisteren. Ik, aan, ik ga nu bellen. Ja. 1, 3, 5. 1, geloof ik, ja. Ik zeg hem, als, als je het nodig hebt, zeg drie, ik 3, 8, 6. 1, 3, 5, 1. Momenteel vier. is dit nummer niet bereikbaar. Ja. Nou, we gaan met die... dat gaat maar, tjink. Ik een gescamd. Dit is echt een dikke scam. Ik ben dat game gewoon geliefd voor. Over Of voor niks? Hé, hey, dat ja, nu... hier, Jouw chick zegt brown zus. Holy oh. shit. En Sjoerd is bruin. <laughs> <laughs> dit is wel heel chill. Cool. Eerlijk? Dit is Destiny. Jo, we zijn ieder wel hard voor hey, het, aan het zien, maar. Hey, ik heb nee, deze ja, van de video. Ja, je gewoon ja, een, een dikke kakkerband. Je hebt gewoon te veel geld. Nee, ja, ze heeft wel wel een hele nummer gestuurd. Ze heeft een hele nummer gestuurd. Oh, wat is dit? 819. allemaal stil, stil. 819. Wacht, wacht, wacht. 819. Wacht, ik stuur het in de chat. Ja, goed. ja, <laughs> ja, ja. Oh, ze is, is, dan... is goed. <laughs> Het is Spaans. Het is Spaans. Hahaha, <laughs> ik, ik doe de Spaanse translator bij. Oh, Kashaya Oh, dat is okay. Canada. Canada. Dat is dat Acht, een is niet Spaans. 8, 1, 9, 2, 9. Wacht, ben ik daar 4, 2, 1, 2, 3. Dit is van Quebec. Dit is, ze oh, woont in Quebec. Nee! In Quebec, dus nee! Zo, nee. Veel <laughs> <Nee. weer> opgelegd. <laughs> Ik voel me echt ongelicht. Heb ik fout of ofzo? Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon... Wie is er dood gegaan eigenlijk? Ik eh... Uh... Boeie. Ga ik ook zo doen. niet slimmer aan haar hoofd zijn? Ze moet gewoon een dikke reet hebben. <laughs> Daar gaat <je laughs> het in het leeg allemaal op hè? Daar heb ja. ik wel. Waarom zit je, je Seesco te spelen? Ik start het op om te kijken wat al die kutmissies zijn. Okay. Ik heb geen zin hierin. Jongens. Jesse, hey. ga even vragen, hey, was je echt een nummer? <coughs> nee, maar <coughs> ik, ik ben dood. Ik, kan niet... ik <coughs> zeg Jesse, niet Sjoerd. Niet Sjoerd. Ja, weet ik veel. Ik. Ik ben uh. moeilijk om aan te werken. Koen is ik opeens fucking... Als er twee koens waren jij was opeens fucking... Je naam was Jimmy, dan was het ook een beetje moeilijk om aan te gaan wennen. Ik zat op de basisschool met drie Jesses. Wauw, dat is leuk. Oké, okay. 8 jaar lang. En dat is een zielig verhaal, man. <laughs> echt <nieuws. laughs> een huss. Mijn vader hoop. is dood, ga naar longkanker. Yo guys, thanks voor kijken in deze video. Ik vond het niet leuk, ik niet. Doei!